We hadden, een, uh, we hadden deze demonstratie gemeld bij de gemeente. Omdat we, ja, ook voor onze eigen veiligheid, we willen gewoon geen gedoe. Weet je, we willen uh, zelf afstand houden. We willen ook uh, zeker dat de politie niet uh, ingrijpt of ons arresteert en dat er fysiek contact is. Dus het was uh, onze intentie om gewoon een veilige actie te doen, maar om wel onze stem te laten horen. Dus we hadden een demonstratie gemeld voor 100 mensen. En daarop kregen we terug dat we hier maar met 30 mensen mochten zijn. Nou ja, 30 mensen. Honestly, we hadden niet eens genoeg mensen om onze banners vast te houden. Uh, zoals je misschien hebt kunnen zien op andere beelden. Uh, dus wij vinden dat echt een enorme inperking van ons demonstratierecht. Ook omdat ja, op die manier het ook echt moeilijk is om media te bereiken. En je je, eigenlijk, je stem dus niet luider kan laten horen. Dus daar hebben we uh, bezwaar tegen gemaakt. Uh, we zijn daarbij ondersteund door een advocaat en door uh, Pilp uh, een uh, rechtszaak geweest. Uh, maar helaas heeft daar de rechter besloten dat uh, ja, met 30 mensen demonstreren toch uh, geoorloofd was. Uh, ja, met wat voor onderbouwing? Ja, de, ja dat is dus een beetje um, lastig. Want ergens zegt de rechter ook van dat het... Um, ja, ook een beetje arbitrair is, uh, maar de onderbouwing was eigenlijk vooral dat um, ja, wij uh, onbetrouwbaar zijn en dat er met ons geen afspraken te maken valt. En ja. um, dat was ook het bezwaar dat van hè, wat de gemeente zei, uh, wat de reden was om ons zo in te perken omdat uh, ja, blijkbaar groepen die systeemverandering willen gevaarlijke groepen zijn. Ja. Um, dus dat was eigenlijk vooral de reden. Nou, dat vinden we gewoon heel teleurstellend. Want in het verleden hebben wij laten zien dat we, uh, juist eigenlijk altijd goed in contact zijn met uh, politie bij grote acties, en dat we altijd de werken. We hebben een uitgebreide actieovereenkomst. Het is gewoon, nou ja, je, het is echt repressie in mijn ogen. Ja, en ga je nu daarom nog meer mee doen? Of? Ja, we zijn nog in gesprek om hier, dus. Uh, uh, verder over te procederen. Ik weet eerlijk gezegd niet helemaal precies hoe dat in zijn werk gaat, want ik moet daar nog met de advocaat verder over spreken met ons legal team. Want gisteren, nou ja, kan je je voorstellen dat alles zo druk was ja. om dit toch allemaal te regelen dat we daar niet aan toe kwamen. Ja. Dus dat, ja, dat wordt dan iets langere termijn. Oké, okay, uh, maar er was toch wel een bijeenkomst. Uh, uh, want hebben jullie overwogen om uh, het niet door te laten gaan in verband met corona of was dat geen overweging? Nou, we hadden natuurlijk een grote actie gepland, een grote blokkade. Dus toen corona kwam, hebben we die gecanceld. En toen hebben we eigenlijk afgewacht om te kijken wat Shell ging doen en ook hoe de situatie zich ontwikkelde voordat we hebben besloten om dit te doen. Dus, maar toen we eenmaal hebben besloten om wel in actie te komen, hebben we niet meer overwogen om het te cancelen. Ja, want... Nou, waarom? Het is in onze ogen geen noodzaak om te kensteren. Je ziet, er lopen 700 mensen door IKEA en wij zouden niet hier veilig met 100 mensen kunnen staan. Ja. Dus, uh, en de noodzaak om dit soort multinationals natuurlijk aan te pakken, wordt ook met de dag groter. Dus nee, we hebben niet overwogen om het dan maar niet te komen. Ja, want het is een duidelijk signaal, toch afgegeven, denk je. Nou, ik hoop het. Ik denk, uh, als we alleen dit hadden gehad, dan was het natuurlijk een klein signaal. Maar ik vind het echt zo gaaf om te zien dat er in andere steden allemaal dingen zijn gedaan, in andere landen. Dat er uh, benzinestations onklaar zijn gemaakt. Er gebeurt heel veel online. Dus ik denk, die hele combinatie van activisme, dat dat zeker impact heeft. Dus, hoeveel jaar geef je Shell nog? vallen. <laughs> nou, ja... Laten we niet te lang vooruit denken. Dus uh, ik hoop uh, een jaartje. Oké. Okay. Ja. Top doen we het park. Dankjewel.